het video over tips voor lange wimpers ik ga je vijf tips meegeven die ervoor gaan zorgen dat jouw wimpers sneller groeien en veel langer worden want uh, lange wimpers zijn echt super hot op dit moment je ziet echt overal um, wimperextensions of uh, nepwimpers. en um, ja ik vind het zo ontzettend mooi lange wimpers zijn gewoon de bom echt wimpers maken je gewoon je hele look af als je lange wimpers hebt dan voel je je gewoon geweldig tenminste dat is hoe ik me altijd voel uh, als ik als mijn wimpers heel erg lang zijn. Uh, ik ben best wel gezegd met lange wimpers van mezelf um, om even te zien. Ik hoop dat je het zo kunt zien. Maar um, niet iedereen is dat natuurlijk. Dus uh, ik hoop dat mijn tips in ieder geval gaan helpen met jouw wimpers. Laten we maar snel beginnen met de eerste tip. De eerste tip is Haal je mascara er heel goed af. Want dat is zo belangrijk. Als je je mascara er niet goed afhaalt. Dan zit er nog een klein beetje mascara op je wimpers. En dan wrijf je dat. S'nachts tegen je kussen aan. kunnen je, je wimpers echt afbreken. En daar worden ze dus niet langer van. Dus haal je make-up er super goed af. Ik gebruik micellar water van Garnier. En dat vind ik echt heel fijn. Het is heel zacht voor je ogen. Het prikt absoluut niet. En het gaat gewoon heel makkelijk. Op een watje en dan hop, het is er zo af. Echt waar. Uh, de tweede tip die ik voor je heb, is gebruik geen waterproef mascara. Want waterproof mascara is heel sterk. Het is heel erg sterk op je wimpers. En uh, het ruineert ook echt je wimpers. Want als je het er dan af probeert te halen, moet je toch iets harder wrijven met je oogmake-up remover. En dat is heel slecht voor je wimpers. Dus als je uh, zeker wilt weten dat je make-up blijft zitten, gebruik dan een fixingspray. Zoals die van de Ethos, of welke ik altijd gebruik, is die van W7. Verkrijgbaar bij de Opis op, -op Voordeelshop. Die werkt echt Heel goed. Je mascara blijft super goed zitten. Ook net zoals de rest van je make-up. Je kunt gewoon heel je gezicht insprayen. En uh, ja, daardoor maak je je eigen make-up eigenlijk ook waterproof. Zonder dat het ten koste gaat van je wimpers. Uh, de derde tip die ik voor je heb, is als je s'avonds naar bed gaat... En, um, ik denk niet dat heel veel mensen dit doen, maar het is wel heel belangrijk. Gebruik dan oogcreme. Want als je dan oogcreme heel zachtjes opbrengt, dan zorgt het ervoor dat stoffen worden opgenomen door je huid rondom je ogen. En dat kan ook dus uh, groei stimuleren van je wimpers. Ik gebruik, uh, eens even kijken welke oogcreme, oh ik heb hem hier. Ik gebruik de oogcreme van Baratti en die kun je bij de Douglas kopen. En die is heel fijn, heel zacht voor je wimpers en echt niet zo duur. Ik denk tussen de 5. Vijf... Of 10 euro ongeveer. Dus uh, mooi prijzen en hij is heel erg fijn. Nou, um, de vierde tip die ik voor je heb... ...is iets wat ik niet heb uitgeprobeerd, maar vriendinnen wel. Ik heb één vriendinnetje en op een gegeven moment had ze echt zulke lange wimpers. Echt bizar lange wimpers. Dat ik dacht van, hoe kan dat? Het zag er echt, wow, ze waren echt enorm. En wat voor serum zij dus gebruikt... Is van Ivo Lash. Volgens mij kostte die 50 euro. Moet je even op internet zoeken als je hem wilt bestellen. En het zorgt er echt voor dat je wimpers super hard gaan groeien. Je merkt na een paar weken, merk je zeker al verschil. Nou weet ik dat, even kijken. Oeh, ik heb hem hier. Catrice heeft ook een wimperserum uitgeprobeerd. De Lash Boost, Lash Growth Overnight Serum. Nou, ik zal even laten zien hoe het eruit ziet. Het is een klein penseeltje. Het zou een eyeliner kunnen zijn. Uh, met serum. En dat moet je dus elke avond aanbrengen. En daardoor zou je ook langere wimpers krijgen. Plus 18%. Dus ongeveer 1 vijfde van je wimpers, zoals ze nu zijn, zouden ze langer worden. Um, ik ben een beetje lui. Dus ik heb het nog niet uitgeprobeerd. Maar ik ga hem zeker twee uitproberen om jullie te vertellen of die goed werkt. Um, bij Douglas hebben ze ook iets van Revitalash. Maar dat is een serum kost echt 100 euro, uh, dat vind ik het echt niet waard, dat vind ik echt veel te veel geld. Want volgens mij is het helemaal niet zo heel erg moeilijk om zo'n lash uh, serum te maken, waardoor je wimpers sneller gaan groeien. Dus um, begin anders met die van het kruidvat. Kruidvat zelf heeft ook trouwens een, van het eigen merk een lash serum. Als je die hebt uitgeprobeerd, laat me weten of die werkt, want daar ben ik heel erg benieuwd naar. Um, daar heb ik nog niks over gehoord. En um, als je deze kent van Catrice, laat het me dan ook weten. Want dan weet ik of ik het uit moet proberen, ja of nee. <laughs> maar ik ga hem sowieso uitproberen. Oké, okay, ik ga hem vanavond, voordat ik ga slapen, ga ik hem zeker opbrengen. Oké, okay, de vijfde tip. Oh, dat vind ik echt een hele leuke tip. Dat is, gebruik Fiber Mascara's. En dan denk je waarschijnlijk, uh, wat? Fiber Mascara's, wat zijn dat? Nou, ik zal er even eentje bij pakken. Fiber Mascara is een mascara. Dit is eigenlijk geen nieuw product van Essence. Uh, hij heet de Volume Stylist 18 Hour Lash Extension Mascara. Er zitten hele kleine vezeltjes in. En um, die plakken als het ware aan je wimpers, waardoor je wimpers vanzelf langer worden. Uh, nou, is dit gewoon een zwarte mascara en zitten ze hierbij in? Maar je hebt dus ook, volgens mij heeft Catrice dat ook zelfs. Ik weet niet eens of ik die hier heb. Uh, nee. Even kijken. Oeh, die heb ik ook hier. Dit uh, is de Lash Boost Lash Extension Fibers. En dit um, zijn dus allemaal vezeltjes. Ik zal hem even laten inzoomen. Het is een mascara met allemaal losse vezeltjes. Nou, wat de bedoeling is: je brengt je mascara aan. Um, je gewoon je zwarte mascara. Als die dan nog nat is, dan breng je deze vezeltjes erop aan. Dan druk je ze er een beetje tegenaan. En daarna ga je met je eigen mascara er nogmaals overheen. En dan worden ze ook super lang van. Nou, um, die vezeltjes die, um, kunnen wel een beetje in het rond vliegen. Dus als je lens hebt... Het kan zijn dat het in je oog komt en dat het niet zo lekker aanvoelt. Dus moet je een beetje mee oppassen. Ik draag zelf zachte lenzen, dus ik heb daar niet zo snel last van. Maar als je harde lenzen draagt, dan heb je dat, um, dat het toch sneller. Dat er iets achter je lens komt. Dus dan zou ik misschien zo'n uh, zo fiber mascara niet zo snel gebruiken. Maar het werkt wel echt heel goed. Het effect is echt super groot. Um, ik zal op mijn Instagram um, even een verschil laten zien van de... Van deze fibers. Wat, hoe, hoe het eruit ziet. Ik zal wel even een foto posten en dan kunnen jullie het verschil zien. Um, en dit waren eigenlijk alle tips die ik voor je heb. Natuurlijk kun je ook gewoon wimper extensions um, laten zetten. Er zijn heel veel plekken in Nederland waar ze dat nu doen. Ik moet wel zeggen, bij de ene doen ze het mooier dan bij de ander. Bij de ander ziet het er wel echt een beetje neppig uit. En uh, zijn de wimpers te lang of te dik of uh, niet mooi uit elkaar gezet of ja, te dicht op elkaar, weet je wel. Dus daar moet je heel erg goed mee opletten. Dat, dat je wel echt een, de juiste persoon kiest die dat heel mooi kan zetten. Zodat het eigenlijk is alsof het natuurlijk overkomt, maar toch dat mensen denken van... Oh wauw, die heeft echt mooie lange wimpers. Als je nog fijne, uh, fijne nepwimpers wilt weten, ik vind die van Lego bij Douglas heel erg fijn. Die zijn best wel prijzig. Denk iets van 10 euro. Ja, het is wel een beetje prijzig, maar die zijn echt heel mooi. Dus voor één avondje heb je het er misschien wel voor over. En als je wat goedkoper zoekt, ik vind die van Essence bij Kruidwald vind ik ook gewoon prima. Zien er misschien iets nepper uit, maar ja, een feestje is een feestje, dus dan mag je ook uitpakken, toch? <laughs> nou, dit waren alle tips die ik voor je had. Ik hoop dat je er iets aan hebt. Heb je zelf nog andere tips um, die jij kent die super goed werken? Laat me dan weten, want dat vind ik echt ontzettend leuk. Uh, heb je verder nog vragen, suggesties, opmerkingen? Wat dan ook. Laat het me weten. Ik probeer altijd te reageren op jullie comments. En ik zou zeggen: ja, nogmaals, bedankt voor het kijken. En ik zie je graag de volgende keer. Doeg!